I'm with you Oh, jongen Oh, dit is geen rij Oh, oh Wim, je bent het verleden, Kan niet goed zijn Oh, shit Ja, oké. Okay. Zie nou waarom je een rijtrader nodig hebt voor vrijstelling hey. Stoppen Hey, nee, ga hallo. Wat gaan je nou allemaal doen? Hoi. Hey. hey Wim. Hey. Eindelijk klaar met omkleden? Ja, ik ben er klaar voor. Je bent er klaar voor? Toppie. Ja, ben jij er klaar voor? Ja, ik ben er ook altijd klaar voor hè. Toppie. Je bent uh, de tweede vandaag. Dus, ah, uh... kijk dan. We gaan beginnen zo direct. We beginnen mm -hmm. met uh, een rijtraining. Mm -hmm. En uh, als we die afgerond hebben en uh, ja, dat is allemaal goed gegaan. Gaan we over op de schietraining. Mm -hmm. um, het is volgens mij voor jou weer een jaar geleden ongeveer uh, dat je die uh, ipt training hebt gehad. Schiettraining kan me alleen maar niet meer herinneren joh. Ik geloof dat ik een oh, okay. een vuurwaapen heb gekregen en uh, de straat op mocht. Oh joh, oké. Ja. <laughs> oké. Okay. Dus okay. Nou ja goed. Wat weet je zelf nog een beetje van, uh, van het rijden en al? Van het rijden, uh, yeah. 40 kilometer boven de toegestaande snelheid. Uh, yeah. Kruispunt in ieder geval stapvoet. Kijken of je in ieder geval tot 20 km per uur terug kunt gaan. Zodat je een mooie snelheid hebt. Een kruispunt uh, om een kruispunt te benaderen en ten alle tijde kunt stilstaan. Uh, het woordje tonnen geloof ik tegenovergesteld naderen, opvallend naderen. Dat hebben yeah. we wel eens voorbij uh, zien komen. Uh, vereniging nog iets heel belangrijks. Uh, nou, in principe heb je eigenlijk alles opgenoemd. Wat doe je bijvoorbeeld bij het uh, overschrijden van de van de, uh, de meldkamer om toestemming vragen. Of in ieder geval doorgeven tot we het uh, doen. Ja, toppie. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we even naar de auto toe. Yes. Staat hier als het goed is op de binnenplaats, links. Hoi. Nou, hij, hij staat er dus niet. Uh, dan moet ik even kijken, staat hij dan hier? Ja, hem toch meegenomen of niet? Uh, ik heb hem vandaag nog gebruikt. Oh, nee, hier staat hij ook niet. Ook niet. Dan moet hij heel snel. Ik laat aan uh, zet. Oh. Nee, ik had daar niks over meegekregen. Maar uh, anders, uh, als hij hier niet staat, dan moeten we even over een, uh, een andere afspraak in plannen, uh, Wim. Even... Oh joh, hier staat ah, hij. Ja, hier... ja, ja. topper. <laughs> Kijk eens. Nou, mooi. Ik zal even de officiële een rondje nog om het voertuig doen. Ja. Of er al krassen op zitten tot ik in ieder geval kan bevestigen dat ik ze niet heb gemaakt. Want je weet het maar nooit. Nou, uh, goed om de houden zo te zien. Ja, altijd bij de dealer hè? Moet ik ervoor zorgen dat ik het ook uh, kan. Er oh, gaat er eentje van de landelijke eenheid. Mm. Ga je voetencontrole doen? Ja, blijf jij even zitten. Dan uh, zeg ik eventjes of alles werkt. Even kijken. Yes. Nou, de blauw. Is helemaal goed. Zo, Amber doet het. Uh, stop werkt. Groen werkt. Alles werkt. Toppie. Yes. Dan stap ik weer bij je in. Zo. Even mijn gordel om doen. Ja. Yes. Nou, uh, nou, we doen dit gewoon uh, in de praktijk, hè? Gewoon uh, zoals jij het natuurlijk ook al gewend bent. Um, we beginnen gewoon uh, met een priootje 2. Ik ga eventjes de navigatie voor jou instellen waar naartoe. Even kijken wat is een leuke locatie. Uh, richting de golfbaan uh, onder een priootje 2. Richting de golfbaan onder een 2. Ja. Nou, rechts en links komt niks. Ik ben niemand tot last. Dus ik ga door. Hier wil ik ook liever niet in de weg gaan zitten en tegenovergesteld dus ik wacht hier even. Dat zou ik in ieder geval doen. Ja, kijk maar die vrachtwagen inderdaad. Ja. Nou, Verkeer uit, mooi. Hier heb ik groen licht, ik ga iets sneller aan toegestaan. Ik pak nog snel oranje mee. Ja. Hier halen we rood, snel het gaat eruit, rechts komt niks of toch wel ik wacht even links staat stil na deze auto kan ik hem door goed zo hier hetzelfde verhaal links rijdt dan zal rechts misschien ook wel rijden links komt een auto gaat naar die kant rechts staat stil en ik kan nu ga ik er rechts langs genoeg ruimte ja snelheid luidt Links vrij, rechts staat stil en door. Wat je tussendoor als goed is hè? Ja, dat is uh, de mooie baan. Rechts komt wel iets, ik wacht erop. Die stopt, dan kan ik gaan. Yes. Hier is een heel gevaarlijk kruispunt zeg ik het zelf. Die gaat ja. de er bijna volledig uit. Rechts komt niks en door. Hier rechts langs, Links staat stil en door. Hier ook weer. Links staat stil, rechts trekt wel op, maar blijft staan, dan kan ik door. Ja. Eerst even netjes wachten gewoon. Het wordt er groen. Toppie. we gaan naar rechts, dat is mooi. Die gaat nogeens remmen. Wil je mij hier naar rechts hebben? Of rechts? Ja. Hier ja, naar rechts. Ja. Dan... Kijk wat deze gaat doen. Ja, die rijdt. Oh, bijzonder. Links komt niks dan ga ik zo langs. Hier rechts de lang snelheid eruit, want het is inmiddels al rood. Rechts staat stil, links staat stil, dan kunnen we door. Hier ook rechtdoor? Ja, we gaan hier blijven rechtdoor rijden. Links ja, ja. rijdt, maar dat komt niks meer. Rechts staat stil. Nou, het is een goed. We gaan hier rechtsaf. Rechtsaf, links rijdt. En erachter achteraan sluiten. Hier komen tegenovergestelde auto's, dus ik wacht even. Yes. Groen licht. Dan gaan we hier links. Goed zo. Links vrij, rechts komt, en staat stil. Hij blijft links rijden, ga ik even rechts langs, en dan zijn we bij de golfbaan. Yes! Wil je hem hierin hebben? Ja! Die oh. Oh. gaat ook naar de golfbaan zo te ja. zien. Top. Zeg maar waar je wilt hebben. Uh, ja, kies maar een vakje uit, zou ik zeggen. Zo. Top. Hey, um, nou, uh, Wat vond je zelf van je rit? Nou, ik vond hem wel lekker gaan. Ik geloof dat ik uh, misschien op het laatste kruispunt, uh, hier net, daarachter, toen was ik vooral op rechts gefocust. En toen mm -hmm. zou ik tot links uh, mij een auto uh, naderde. dus misschien dat ik alleen die persoon tot last was, maar ik denk dat voor de rest niemand echt last van mij heeft gehad, doordat ik, dat ik de rood reed. Nee, nee, ik, uh, ik vond het hartstikke goed gaan. <coughs> inderdaad, die uh, voorlaatste kruispunt waar je uh, als laatste was geweest inderdaad. Um, ja, als jij die ruimte gebruikt in het begin... Uh, er komt op dat moment nog niks samen vanaf links, je kijkt iets te veel naar rechts en vervolgens ja. krijg je links groen. begint te rijden en dan krijg je inderdaad wat je net had. Um, voor de rest vond ik het eigenlijk gewoon uh, zoals het hoort, gewoon uh, zoals uit het broekje om het zo maar te zeggen. Top. Dus uh, gaan we eventjes over naar een, uh, een priotje 1 gaan we even doen. Met of uh, We gaan, uh, we gaan uh, even kijken, we doen wel met. Oké. Okay. Even kijken hoor, uh, een leuke locatie voor de Prio 1 met... Moet ik die uh, verzinnen of uh, ben je aan nadenken? Ik zit heel eventjes te kijken. Zullen we anders doen uh, naar het Erasmus vanaf hier? Ah oh ja, is goed. Op gevoel rijden? Ja, op gevoel rijden. Op gevoel rijden, nou dan uh, neem ik aan gewoon alles aanzetten op een tijdstip dat ik denk dat dat goed kan. Ja, dus voor ik mij ik mag ik... je alles aanzetten wanneer jij dat uh, nodig vindt. Dan wacht ik hier even, als die auto gaat rijden, Dan mag die auto rijden, hij gaat niet blauw aan, en, handig, en de schrik. Ja. De auto blijft stilstaan. Stil, kan stil, ik er maar rechts langs, hier ruikt de links langs, links staat stil, ja. rechts staat stil, en door rechts vrij en groen licht alles dat daar links is dus dan blijf ik rechts rijden. ik kan rekenen met dat ze raar kunnen reageren ja Ook hier en rechts komt aan staat stil dan ga ik links rijden. hier een gevaarlijk kruispunt snelheid eruit links vrij en rechts vrij hier groen licht toch een beetje snelheid eruit ja. De auto staan op links, ik ga naar rechts. Links komt een auto, heeft mij gezien. En we gaan naar rechts af. Hier staat eruit rood licht, links heeft mij al gespot. Vrij. En we gaan hier rechtdoor. De auto heeft mij gezien. Rechts heeft mij gezien. Ja, mooi gedaan. Gaan we tonnen. Links vrij, rechts vrij. Links vrachtwagen, ja, heeft mij gezien. Achter de vrachtwagen kan ik niet zien. Staat stil Links. en rechts ook vrij. Ook weer hetzelfde type kruispunt. Links staat volledig stil en. Rechts ook. Rechterbaan voor rechtdoor. Links rijdt. Heeft mij nog niet gezien. Nu wel. En rechts vrij. Right. Nu hier rechtsaf. Groen licht. Toch links controleerd. Is vrij. Rechtdoor. Rood licht. Beide Vrij. rechtsaf kun je de sluis in ambulance sluis uh, ja maar allemaal de blauwe er vanaf yes zet ik hem even een parkeervak uh, tot de ambus nog kunnen binnenrijden nou mooi um, ja goed uh, ik vond het ook uh, deze keer weer helemaal goed gaan um, ja je maakte veel gebruik van de vrije baan ook uh, het tonnen waar je benoemde tijdens het rijden even tegengesteld een klein stukje um, ja je maakte goed kenbaar dat je er was goed bleven kijken totdat uh, voertuigen je ook echt daadwerkelijk hebben gezien en dat daadwerkelijk tot stilstand uh, waren gekomen dus uh, ik, uh, ik vond het weer hartstikke goed uh, dus uh, ga zo door zou ik zeggen en wat staat nu op het programma? Wat staat nu op het programma? Ik denk dat we nu over gaan naar de schietraining. Schietraining. Ja. Daar dan heen gaan rijden. Ja. Ik denk dat we daar eventjes voor. Even kijken. Dan gaan we hier rechtsaf. Ja. Ah, waar ik Wacht even hoor. Waar ik het sowieso zo meteen even met je ga over hebben, dat is. Uh, uh, ja. Je schiettraining, het is niet alleen je schiettraining, wat, wat is de bedoeling daarbij en uh, ja, ook, het, uh, ook het feit dat je natuurlijk altijd je kogel weer in de vest aan hebt uh, zoveel mogelijk altijd dekking probeert te zoeken, uh, al is het niet bij je voertuig, dan wel bij een, uh, ja, een, uh, een betonnen blok of bij een huis of waar dan ook, dat je in ieder geval altijd je dekking houdt en dat je daar dus altijd rekening mee houdt dat je ja, uh, flink geraakt kan worden ja. dus dat dit altijd een risico blijft in dit vak dus uh, dan gaan we even naar binnen, ik hoor ze al ondertussen schieten. Mm. Ja, ik heb mijn, uh, mijn vest uh, even weg uh, daar gelaten op de AB. Oh ja, yeah. oké. Okay. dat vond ik niet... Uh, nee, okay. nee, nee, nee. Zou ik inderdaad eventjes gehoorbescherming opzetten. Zo. Zo, gehoorbescherming. Wat kan je me je? horen? Wat <laughs> <je>? nee, ik? <laughs> al niet. Nee. Nee, je nog niet Oké, okay, toppie. Hey, um, nou, we gaan hier eventjes uh, uh, het, de schietraining uh, starten. Mm -hmm. um, dus dan krijg je sowieso even zo direct even een wapen um, uit het magazijn. En je krijgt ook ja, een aantal magazijnen mee. Ja. Dus dan gaan we even schieten. Oké. Okay. Dat mag wel lukken, denk ik. Yes. Gewoon hier. Ja, mag je even je plaats nemen, inderdaad. Dan ligt nog wat huls uh, op de grond. Ja. Nou, mag jij uh, mag je, je vuurwapen trekken? Mm -hmm. waar, uh, waar moet je sowieso even aan denken op het moment dat je je vuurwapen trekt? Je, uh, omgeving veilig. Ja. Uh, toen niet meteen de vinger op de trekker houden. Ja. Uh, ja en uh, waar ik geschieten, been of meteen uh, voor het uitschakelen of meteen dodelijk dus ja. bovenlichaam ja en die afweging die moet je eigenlijk dus altijd voor jezelf gaan maken um, kan wel nu zeggen dat je die altijd ja uh, yeah, een beetje natte vingerwerk is uh, maar ja goed dat is op elke situatie is dat natuurlijk anders mm -hmm. um, ja goed op het moment dat je natuurlijk je vuurwapen trekt uh, ja dan is het eigenlijk al uh, uh, heel groot en heel veel papierwerk voor jou op <laughs> ja, kantoor. Um, natuurlijk uh, inderdaad je vinger niet op de trekker. Uh, veiligheidspal er vanaf. Um, ja, waar je ook zo uh, altijd aan moet denken. Hè? Je kogel weer in de vest aan. Um, mm -hmm. Zo goed uh, als mogelijk je dekking proberen. Ik zeg niet dat het altijd kan. Maar mocht het zo kunnen, dan probeer altijd die dekking te pakken. Ah, voor je eigen veiligheid. En uh, ja, dan uh, mag je van mijn part uh, beginnen. Oké, okay, hoeveel schoten? <coughs> Mag je magazijn leeg schieten? Oh. Ik zie mijn doelwit. Ja. Ja, een kijken, veilig, wapen bergen. Goed zo. Altijd inderdaad, nadat je je wapen gebruikt hebt, direct bergen. Oké, okay. nou dan gaan we nu even een reactieproef doen. Er komt zo meteen een, een bord tevoorschijn. Op het moment dat hij tevoorschijn komt, moet jij zo snel mogelijk je vuurwapen trekken en direct schieten. Oké. Okay. Yes? Ja. Oké, okay. dan ga ik hem starten. Dan mag je beginnen wanneer je uh, bord tevoorschijn komt. Top. Gaan we even naar voren halen. Kijk eventjes waar je hem allemaal hebt geraakt. Mm -hmm. Yes. Even kijken. Je hebt hem één keer in het bovenbeen, één keer in de heup. En zo te zien nog eentje in de bovenbeen. En nog eentje in de bovenbeen. Oh. Nou, topper. Ja toch? Jazeker. Um, nou, dat was in ieder geval dat. Um, ja, zo te zien probeer je dus in ieder geval altijd op het beet te schieten. Ja. Um, ja, probeer het inderdaad zoveel mogelijk ook in de praktijk. Een beenwond kunnen we ten alle tijde behandelen, maar komt die inderdaad in de buik. Uh, ja, daar zitten de organen, daar zitten de vitale, ja, de vitale organen van de mens. Uh, word je daar geraakt, is het een, een stuk groter risico in één keer. Daar heb nou, je volgens mij ook al enige ervaring mee uh, in de praktijk gehad. Oké, okay, um, nou, gaan we weer verder met de schiettraining. Okay. Uh, wederom je reactievermogen. Mag je inderdaad weer gaan beginnen te schieten op het moment dat het bord weer omhoog komt. Okay. Zo, topper. Gaan we weer even naar voren halen. Ja. Yes, even kijken. Eenmaal scheenbeen, nogmaals in de knie en wederom twee keer in de bovenbeen. Dus dat is een goede. Uh, nou, zo te zien uh, kan je nog aardig richten ook. Ja toch? Dus... Uh, het wil niet altijd lukken, maar hier wel, gelukkig. <laughs> Mooi. Hey, uh, nou goed, ik, uh, ik ga jou gewoon weer uh, het vervolg laten gaan. En dan zie ik jou weer uh, volgend jaar. Volgend jaar, helemaal goed. Bedankt. Ja, geen probleem. Jij ook fijn, bedankt. Uh, Fijne dag nog. Ja, jij ook man. Danks. Ajoj. Later Wim.